Had je de tuin al gezien? Of wordt er al klus? Smaven. <laughs> Lang leven ADHD. <laughs> uh -huh. Ik sta vandaag een Vendrij, waar ik een dagje aan het werk ga als leefbaarheidsmedewerker. Samen met Wilbert. Kan jij kort vertellen wat, uh, wat jullie hier doen? Leverijsmedewerker wil zeggen dat wij ons eigenlijk bezighouden met het wel en wee van de bewoners, van mensen in onze woningen. En uh, proberen hun te helpen, daar waar zij problemen hebben, uh, door hen weer in hun kracht te zetten. Te helpen bij uh, sociale problematieken, bij overlast, maar ook bij een stukje eenzaamheid of afstand tot de arbeidsmarkt. Hé, hey, wat gaan we precies doen vandaag? Nou, jij gaat met ons mee vandaag. En we gaan jou een stukje leverheidswerk laten zien, wat wij altijd doen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij daarvan vindt. En uh, ja, dat jij probeert contact te krijgen met onze bewoners. Ja. En eens dus eruit vist wat zij van Woden Limburg vinden. We gaan verschillende projecten bezoeken. Waar wij de afgelopen tijd mee bezig zijn. Geweest. En vandaag beginnen we met de jongeren van go For it. De it Jongens die werken voor onze bewoners. De bewoners die het niet zo makkelijk meer hebben en niet zo makkelijk hun eigen probleempjes kunnen oplossen. Mm -hmm. Een vervuilde tuin of een schilderwerkje of een ander klusje. En ze hopen ze op die manier weer naar een stukje werk te begeleiden. Maar zie je, maar zie je ze dan ook echt groeien, zeg maar? Ja, het is dus onze ervaring wel dat, uh, dat ze door de samenhorigheid en de steun die ze aan elkaar vinden, dat ze dan uh, ja, dat ze, dat ze op uiteindelijk weer uh, ja, een stukje hoger komen. Had je de tuin al gezien of wordt er al klus? lang leven ADHD. Daar zit er ook een muis in. Let's go for it. <totstuk> dan hangt hier een boom aan mijn, aan mijn snijder. Je wat <grijg> ik het hey, vind je het leuk om dit werk te doen? Ja. ja? Ik chill al twee jaar hier, dus wel ja. Ja? Ja. bijna weg nu. Ik vind nog maar één dag hier. Vier dagen bij straat maken. Oh. oh, jij werkt altijd lekker buiten. Ja. Oh, wat chill. Ik, ja. ik ga een opleiding voor straat Oeh, maken wow. doen. Dus, ja. yeah. Deze kijkt. Oké. Zij hebben het begin gemaakt eigenlijk voor ons. Want ze hebben een beetje vertrouwen gegeven aan, aan de bewoners. En nu kunnen wij ook verder met de bewoners om haar te helpen om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. Ja, dat is goed. En wij gaan nu naar de volgende casus. Ja. En we staan nu voor de bij een mevrouw die ja. er wat vereenzaamd is. Ja. En we gaan eigenlijk gewoon een gesprek met haar volgen. Ja. Kijken wat er is. Ja. Nou, Londen, we zitten nu bij mevrouw Betrans. die heeft uh, samen met Jacques, mijn collega die heel veel in de wijk en heel veel in de buurt komt, ja, mevrouw Betrans ontmoet en samen zijn ze aan de slag gegaan om het idee van een eetpunt uit te werken. Ik eet wel eens bij mijn kleinkinderen en, uh, en bij mijn zoon en zo, maar uh, hè, de rest zit je dan toch thuis alleen. Iedere dinsdagavond zijn er toch tegen de dertig aan. Van de week wel er meer dan dertig. Wat leuk. dinsdag. Ja. Maar dat is heel leuk, ja. En nu komen er zeker 10, 12 hier van de, onze galerij. Wat leuk. Goedendag. Goedendag, Veldag. Goed, we zijn nu bij het wijkcentrum in Hier uh, werkt uh, Lia, uh -huh. een van de pareltjes van deze wijk. Uh -huh. uh, Lia heeft weer een uh, keuken opgezet waar ze heel veel kookt, samen met mensen uit de buurt we hebben geholpen door uh, kennis en soms dus ruimte beschikbaar te stellen. En ja, wat doe jij nou precies hier in het wijkcentrum? Wij zijn uh, begonnen dus met uh, koken en ik heb een stichting zelf opgezet voor mensen van de voedselbank. Want ik wou eigenlijk al heel lang iets voor die mensen doen. Dus met een andere vrijwilliger kook ik daar één keer de maand voor en dan mogen ze komen eten. Wat beweegt jou nou om dit te doen? Wat vind je nou zo leuk aan? Het belangrijkste vind ik het werken met de mensen. Ja? En het allerleukste is om uh, mensen zo ver te krijgen dat ze weer in hun eigen kracht komen. We zijn bijvoorbeeld ook bezig met het project Zelfbeheer. En daarin uh, proberen we mensen te stimuleren om uh, meer verantwoordelijkheid en meer eigenaarschap in het complex te nemen. Want jij moet natuurlijk mensen goed kunnen verbinden. Ja. En dat, nou, dat doe je door, door goed naar ze te luisteren, door goed te kunnen communiceren. Ja. Begripvol en ik denk ja. ook echt onbevoordeeld. Ja. Onze samenleving uh, bestaat uit heel veel mensen, heel veel verschillende mensen van heel veel verschillende culturen. En die, uh, is de, dat is de kunst om die bij elkaar te brengen. En dat is net de uitdaging die ik heel leuk vind. Ja, wat goed. Een beetje trots. Zo. Ja. Ja, ja, wat ja, leuk. Een ja. Ja. Ja. wereldverbeteraar. Ja. Tom, jongen, jongen, jongen. Ja.